Hi, ik ben Ingeborg van MBO Mediawijs en deze tutorial gaat over SEPO. Seppo is een tool waar je interactieve speurtochten mee uit kunt zetten. En dat is super leuk voor bijvoorbeeld introductiedagen. Dat kan in de stad zijn, een nieuwe stad die ze kunnen leren kennen. Uh, ze kunnen elkaar ermee leren kennen, maar bijvoorbeeld ook in school, ook binnen is het mogelijk. En uh, denk dan bijvoorbeeld ook nog aan uh, interactieve lessen, zoals bijvoorbeeld architectuur, kunst, kunstgeschiedenis en dat soort zaken. Wat ze moeten doen, ze kijken op een live kaart waar ze zelf zijn. Daar zien ze opdrachten staan, maar ze moeten eerst naar de locatie voordat de opdrachten opengaan. En dan kunnen ze daar verschillende vragen beantwoorden of opdrachten doen. En het gaat ook nog op tijd, dus actie gegarandeerd. Dit is het homescherm van Seppo. Seppo.io en zodra je gaat inloggen voor de eerste keer dan is het één maand gratis en dan heb je het basispakket en mocht je dat uh, willen verlengen dan kost het 5 euro per maand. Ik laat jullie even zien wat ik gemaakt heb als voorbeeldje. Waar je in neerstandje in terecht komt dat is de plek waar jij de speurtocht hebt uitgezet. Dan kan je eventjes op inzoomen om de precieze locatie van de opdrachten te laten zien en ook de volgorde. Je ziet hier één vragen en je ziet hier twee vragen. Dat heeft met levels te maken. Ik, dat laat ik straks even zien. Ik zal eerst even deze knoppen uitleggen. Je ziet hier een stopknop. Dat komt omdat mijn spelletje open staat op dit moment. En op het moment dat die open staat, dan kunnen de deelnemers aan de slag. Maar ik kan ook vragen beantwoorden, antwoord geven, feedback geven en puntentelling geven voor de punten of voor de vragen die nog niet zeg maar, automatisch beantwoord worden. Uh, de tweede knop is heel erg leuk, dat is een flitsvraag noemen ze dat. Uh, die staat nu uit, op het moment dat ik hem dat ik hier aanklik, dan gaat hij aan en dan krijgen alle deelnemers op hetzelfde tijdstip deze vraag waar ze dus een antwoord op moeten geven. Dit zijn de rest van de vragen. Ik heb hier een aantal verschillende vragen. Ik heb allemaal verschillende varianten van vragen erin gezet. Om uh, mijn teamgenoten in dit geval kennis te laten maken met Seppo. En je ziet hier dus ook de antwoorden staan. En ik klik er eentje aan. En dan krijg je een soort van open vraag of een veld veldvraag waar je dus antwoorden in kan geven. En een matchvraag. Zie je de verschillende foto's met verschillende Opmerkingen erbij die ze dus het juiste, bij het juiste plaatje moeten zoeken. Een fotovraag. Waar je natuurlijk altijd leuke creatieve foto's in terugkrijgt. En een uh, locatievraag heb ik hiervan gemaakt. Dit is een waar niet waar vraag. En je ziet hier trouwens ook nog iets staan van de status is becijferd. Ik vraag om een aangepast antwoord. Als ik het antwoord nou niet goed vind, is een beetje apart natuurlijk, want deze kan je gewoon goedkeuren van tevoren. Dan kan je nog een extra vraag gaan vragen. Um, en ik heb hier een multiple choice vraag ingezet. En dit is een uh, video slash gewoon antwoord geven in tekst of een foto antwoord wat je kan geven. Dus dan heb je eigenlijk alle mogelijkheden die er maar zijn. En ik heb een feedbackvraag en die zal ik aan het eind nog eventjes laten zien. Dan heb ik hier de ranking, dus tussen het uh, spelen door kan je dus ook al bijhouden Dan kan je zien wie de hoogste score heeft gekregen. En dat kan je dus ook in de chatfunctie hier, kan je dat meteen even terugkoppelen. Oké, okay, dan gaan we eventjes door naar uh, deze kant. Dit zijn de instellingen van het spel zelf je ziet hier ook een uh, je kan een, uh, een live kaart gebruiken wat natuurlijk het leukste is of gewoon een vaste kaart of een afbeelding en je kan nog de stijl van de kaart aanpassen je kan het gewoon echt op straten uh, of op satelliet wat uh, wat ik heb nu staan ga ik even over dan kom ik straks op terug de lagen of de niveaus eigenlijk uh, je kan dus de vragen die je doet in een specifieke volgorde stellen je kan ook gewoon zeggen van nee dat wil ik niet ik wil dat ze gewoon zelf mogen kiezen waar ze als eerste naartoe gaan. De eerste level uh, is dat ze gewoon automatisch deze vraag krijgen zodra ze gaan starten. Uh, heb je nou niks aangemaakt qua levels, dan zitten ze automatisch in level 0. Heb je wel wat aangevraagd? of aangemaakt, dan kan je dit in verschillende levels kan je, uh, aangeven. En dan zie je dus ook meteen welke vraag erin zit en heb je nog een extra level aangemaakt, dan kan je nog aangeven van nou ze moeten eerst al deze vragen gedaan hebben. Uh, ze hoeven niet per se al een goede score te hebben, maar misschien wil, wil je dat van wel. En pas in level 2 komen ze bij deze vraag en zo kan je dus meerdere levels kan je gewoon instellen. Oh ja, onderop staat ook nog de flash opdracht, dus die kan ik hier vandaan ook vinden om hem aan te passen. En dan zodra we het spel gaan starten, dan kan je hier terecht en je ziet hier dus de inloggegevens van, de, van het spel. En je kan dat gewoon met een QR-code delen met je, met je team. Ze kunnen dan zelf een uh, team aanmaken, dus je kan zeggen van vorm zelf maar groepjes. En, maar je kan ook van tevoren teamnamen aangeven. En dan kan je dus bijvoorbeeld ook hier zeggen, dat zal ik even laten zien, van oké, okay, ik wil graag dat je begint met drie, vraag 3 of met vraag 5 en dat soort dingen, zodat ze niet allemaal op hetzelfde vraagje gaan zitten en dat ze allemaal achter elkaar aan gaan lopen. Uh, wat dan wel een kanttekening is, dat is uh, als je deelt spel met uh, de pincode, dan komen ze niet in het juiste uh, beginscherm terecht. Dat is volgens mij nog een bug van Seppo. Maar dan moet je ze gewoon eventjes laten inloggen. Uh, als eerste op play.seppo.io. En dan komen ze wel in het juiste scherm, zodat ze dus de spelercode kunnen ingeven in plaats van een teamnaam. Ik laat even zien wat, uh, hoe je een nieuw spel eigenlijk aanmaakt. Ik ga even terug naar de home. En wat hier zegt, uh, staat, create a new spel. of een spel met een sjabloon. Bij het sjabloon, als je daarop aanklikt, dan krijg je een beetje hulp. Zoals je ziet. En ik ga buiten huis spelen. Spelduur van de game. Nou, niet echt interessant. Teams, hartstikke leuk. Wil je... Ja, natuurlijk. Dit icoontje is natuurlijk wel superleuk eigenlijk. Maar ja, ik wil hem wel graag monitoren. En ik wil graag. Hartstikke goed. Maak je spel leuker met vrouwen. Ja, helemaal leuk. Even uitzoomen. Anders duurt het heel erg lang voordat ik eens een keertje in Nederland ben aangekomen. En ik kan trouwens ook zoeken op uh, bijvoorbeeld Amsterdam. Om maar even wat te noemen dat Gaat dan een beetje sneller. Kijk, je kan zo ver inzoomen zoals je, zo, als je wil. En op deze kaart kan je dan gebruiken bijvoorbeeld. Nou, ik vind die kaarten wel even handig. Ik vind die straatnaam wel even handig op dit moment. Dat kan ik naderhand altijd weer aanpassen als ik het anders wil. Sla op en sluit. Dus dit is de kaart die ik ga gebruiken. En ik kan in dit geval gewoon opdrachten toevoegen. Bijvoorbeeld oefening kopiëren of een eigen opdracht. Uh, uh, maken. Er staan voorbeeldopdrachten in die uh, een beetje grappig zijn. Oké, okay, vraag 1. En ik kan dus kiezen voor een audiovraag, een videovraag en ik kan er ook voor kiezen dat zij tekst gaan ingeven, eventueel samen met een plaatje of met een video of met een audio. En ik kan dus zelf kiezen wat ze daarin doen. Ik kan ook aangeven jullie krijgen er 100 punten voor en hier staan ook nog uh, wat dingetjes over beoordelingsrichtlijnen, hoe dat zit. En geautomatiseerde feedback. Dus dat, hier kan ik gewoon een antwoord ingeven. En als ik dus die vraag zelf nog wil beoordelen, dan geef ik bijvoorbeeld automatisch punten 50%. Uh, omdat ik bijvoorbeeld nog even na wil lezen, nou is het echt wel goed, is dat een uh, goed filmpje wat jullie gemaakt hebben, voor een goede foto. En die 50% en geven ze in ieder geval vast de helft van het aantal punten, zodat, ze, zodat jij ook weet, ze hebben hem gemaakt. Uh, wil je dat niet, kan je dit gewoon instellen naar 100% of naar geen punten. Extra, extra instellingen zijn even belangrijk, want ik wil dat namelijk wel op een gps locatie. Uh, ik kan hier bijvoorbeeld aangeven of het een flitsopdracht is of niet, of het een gewone opdracht. Uh, ik wil misschien nog wel een leuke badge gaan geven. Als ik een uh, badge aangeef, oh, aanzetten, dan moet ik wel zelf van tevoren een leuke badge uh, gaan instellen. Dus ik heb hier nu even nog niks ingesteld, dus dat moet ik van tevoren doen. En dan zie je hier al de badges die ik gemaakt heb en die, dan kan je er eentje uit kiezen. Dus dan krijg je een soort van sticker. Um, wat hier nog meer bij zit, uh, icoon, het gaat vanzelf. Eventueel tijdsdruk, dat ze maar uh, weet ik veel, 30 seconden hebben om antwoord te geven op een vraag. Maar die tijdsdruk die zit er natuurlijk toch al in, want ze moeten alle vragen beantwoorden en natuurlijk weer op tijd terug zijn. Dus ze krijgen misschien wel extra punten als we weer als eerste binnen zijn. Uh, de GPS-locatie. Verplicht afstand om te antwoorden. Zet hem gewoon op 10 meter. Uh, als dat er niet in zit en ik wil wel die gps-locatie aanzetten, ja, dan, uh, dan uh, kunnen ze dat overal doen. Dus op het moment dat ik het op een live locatie doe, dan moet ik dit even aangeven. En dan moeten ze er echt binnen 10 meter vanaf zijn, want anders komt die vraag niet open. Even kijken of het nu beter is. Ja, nu is het beter. Kijk, nu zie ik hier de eerste vraag staan. En ik kan hem gewoon nog slepen naar een plek waar ik hem graag hebben wil. Dus dan zullen ze eerst... Naar dit puntje op, bij de beurs van Berglagen te gaan lopen. Korte samenvatting. Seppo is een interactieve tool om speurtochten mee uit te zetten. Eigenlijk interactief spel in een echte wereldomgeving zoals Seppo dat zelf zegt. Hartstikke fijn om even de gemoederen een beetje op te schudden en iedereen even lekker in actie te laten komen. En zoals ik had beloofd laat ik nog eventjes één dingetje zien van de feedback die ik gekregen heb. Van een van mijn teams. En dan laat ik mijn team even aan het woord. Oké, okay, okay. camera loopt. Nou, Test. 1. Ja, okay, okay. Vraag 1. Hoe vonden jullie dit? Echt leuk. Superleuk. Yes. Uh, of je dit een keer wilt gebruiken? Lijkt me heel erg leuk. Ja. Maar ja, wel een ja, uitdaging ja, in ja. de school. Ja, want we zien een beetje waar jullie dit uh, voor in kunnen zetten. Nou, ik zou dit bij de gym Verschip oh ja, het is wel chilling. ja yeah, yeah. Yeah. Ja, dat is leuk! En het is het begin dat ze, het, het, het, dat ze dan allemaal opdrachten achter elkaar moeten doen. En dat ze uiteindelijk eigenlijk het materiaal ook hebben opgeruimd. Dat zou ik echt top vinden. Een betere feedback kan je niet krijgen volgens mij. En lekker enthousiast antwoorden ook. Dankjewel voor het kijken. Doeg!